Hi en welkom bij Pols Model Train Stuff. Heel heel lang geleden had ik een uh, DE13 Shortlines. Uh, die zag er niet uit. En toen heb ik al gezegd: als ik er nog een tegenkom voor een beetje goede prijs, dan, uh, dan neem ik hem mee. Die heb ik gevonden. Alleen deze heeft een probleempje: um, zijn verlichting doet het maar aan één kant. Um, alle, alle onderdelen zitten hier nog niet op. Die zitten allemaal in de doos. Uh, samen met de wagons is het een complete set. Maar uh, ja, die verlichting is wel een dingetje. Uh, dus ik ben benieuwd. Ik vermoed dat er hier gloeilampen in zitten. En. Nou ga ik eens even kijken. Hoe deze open gaat. Heb ik hier nog een tandenstoker liggen? Ja. Hier is de kap, zo, Deze uh, dit model is een uh, volledig analoog model, niet digitaal voorbereid of iets dergelijks, daar ga ik dus ook niet aan beginnen vandaag. Zo, even kijken. Ja. Deze kant op brandt de lamp. De andere kant op niet en de lamp lijkt wel rokerig. Nu kan ik twee dingen doen. Ik heb hier uh, denk ik een de goede lamp. Een simpele gloeilamp. En ik denk dat. Ja, die gaat er vrij makkelijk uit. Dit is zo goed als dezelfde. En ik zie in de oude lamp dat zelfs de behuizing: de, de, het glas is uh, geschuurd. Daar, ik zou dus een gloeilamp erin kunnen zetten. Wat uh, op zich niet zo heel moeilijk is. Maar ik ben wel benieuwd. Kijk, ik, heb, ik doe vrij veel met leds. En LED en uh, analoog, uh, dat is een wat moeilijkere combinatie. De. Uh, kom, is een hier? Waarbij gloeilampen langzaam opgloeien en met weinig stroom nog steeds wat licht kunnen geven. Heeft uh, een, uh, een LED-lamp dat die. Uh, in een vrij specifieke range zit dat die werkt. Als die uh, range, uh, als die niet in die range zit dan uh, geeft die geen licht. Nu zit met analoog dat je geen constante stroom hebt. Uh, afhankelijk van hoeveel stroom op de baan staat hoe uh, harder of zachter die gaat rijden. Dus, um is als je een uh, gloeilamp erin zet, heb je uh, dat als je zacht rijdt dat het uh, licht wat minder fel is. Als je harder gaat rijden is dat feller. En Bij een led heb je dat die zachtheid dat je geen licht ziet en dat je hard rijdt dat je lamp doorbrandt. Dus daar moet je een weerstand voor op tussenin zetten. Nu heb ik wat opgezocht. Zo'n baan heeft meestal een voltage van maximum van 18 volt, zoals je op... En, eh, als je hem op maximum eh, snelheid hebt, heb je 18 volt die, eh, die door je LED heen gaat. Zo'n LED mag 3 volt hebben, in ieder geval een witte. Dus met een rekensommetje, hij zal 20 mA gebruiken, kom je uit op 700, 800 ohm aan weerstand wat je nodig hebt. En dit is een weerstand van 820 ohm. Nou, ik zal hem eens opzetten. Ik weet vrij zeker dat dit de binnenste de pluspool is. En hieronder zit een diode. En die uh, diode die uh, zorgt ervoor dat de stroom de goede kant op loopt bij gloeilampen. LEDs zijn zelf diodes, dus ik zou die diode kunnen vervangen door een draadbrug. Het is hemelvaart, dus het is lekker druk in de gang hier. Loppen. Of hemelvaart, het is pinksteren joh. Het is pinksteren, tweede pinksterdag lopen mensen hier de hele tijd op en neer. Dus het kan voor het ruis zorgen. Zo. pluspool weerstandje. Let minpol. Ik denk dat de polariteit toch andersom zit. Jij eraf. Zo, pluspol ledlamp of minpol weerstand ledlamp. In ieder geval. Dit is de ledlamp op pol vermogen. Als je zachtjes rijdt, geeft hij een beetje licht, maar als je naar de andere kant kijkt zie je dat de, de helderheidscurve van de gloeilamp ongeveer vergelijkbaar is. Nu om dit ding erin te krijgen, um, even zien. Goed, ik heb er even een crimpkous um, uh, omheen gedaan zodat die geen kortsluiting maakt. En hij doet het nog. Het lawaai wat je hoort is van de verwarming van de crimpkous. De hete luchtinstallatie zal zo wel weer rustig worden. Nu de kap overheen doen. De kap wil niet waarom wil de kap niet? Zo, kappen we nu wel. Eens kijken. Um, ja, hoe ga ik dit laten zien? Hier een heel klein puntje licht te zien. En dat is de andere kant op rij niet. Dus, uh, dit, in principe kun je dus een rooilamp makkelijk vervangen met een uh, warm witte led. Ik heb nu een warm witte led gebruikt met een uh, vlakke bovenkant en een weerstand. Als je geavanceerder wil doen heb ik een keer een fumpje gemaakt. Dan kun je een stroomregelaar gebruiken. die Pakt welke stroom dan er dan ook binnenkomt en zet hem om naar 5 volt. De stroom die er binnenkomt moet wel meer dan 5 volt zijn. Die zet eigenlijk de resterende stroom om in warmte. En doet dat onafhankelijk van de, uh, uh, van de gebruikte stroom. Als er veel stroom gebruikt wordt, wordt dat ding alleen maar warmer. En met een weerstand zoals dit heb je dat... Uh, als je hier een andere LED in zou zetten die meer vermogen zou verbruiken, dan zou je in principe niet kunnen kijken dat die weerstand te laag wordt. Maar um, ik heb gemerkt, de stroomregelaar is, is leuk, um, maar dit is een veel eenvoudiger uh, te maken circuitje of uh, circuit, weerstand in lijn met LED. Ik ben klaar. En mocht je nou later denken, ik ga toch digitaal, als je die 820 uh, ohm kiest, dan ben je ook meteen voorbereid. Uh, want, um, als ik me niet vergis, is het rond de 15, 16 volt wat er uit zo'n decoder komt. En ook daarmee doen deze lampen het hartstikke goed. Misschien dat je dan um, iets minder fel wil hebben en dan zou je aan kunnen denken, um, Er zou een iets lagere weerstand in kunnen zetten. Maar um, ik gebruik meestal deze. Daarom zijn ze nu ook op. En moet ik gaan bijbestellen. Dus uh, tot zover. Dit was uh, Paul's Model Train Stuff. En tot een volgende keer.